Oh hier, te volgende heb ik altijd hele grote discussies over, <laughs> thuis, ja. want uh, ik vind dat ik ze al wel heb en mijn man die blijft stug volhouden dat ze er nog niet zijn, maar ik heb kraaienpootjes, of niet? Ja, ik heb kraaienpootjes. <laughs> Moet ik het ook tegen je man zeggen? Ja, zeg maar even. Uh, Kevin, Kevin heet die. Kevin zegt een beetje kraaienpootjes. Ja, Oké, okay. en uh, wat is het? Of, of hoe komen die daar? Nou ja, doordat je gewoon heel veel lacht okay. en uh, gewoon vrolijk bent, volgens mij. Maar wat kan je eraan doen? Uh, oh ja? je of laat ik eerst maar uitleggen wat het zijn. Wat het zijn, is, zijn ja? de rimpeltjes rond de ogen die door, de, door het lachen of door het samenknijpen eigenlijk gaan ontstaan. Minder en, lachen? Ja, ja. <lacht> nee, ja. ik snap het. En uh, ja, ik neem aan dat je volgende vraag is wat je eraan kan doen. Nou ja, ik, ik zou het wel graag willen weten. Ja, ja. Nou, wat je eraan kan doen is uh, meestal is, uh, botox. Ja. Wat je gebruikt, nou, er zijn weer drie soorten vormen, maar daar gaan we het niet over. Het is Botox wat je gebruikt. Uh, tweede, en dat, als je dat niet fijn vindt, zou je het eventueel met Pedotero kunnen behandelen. Of uh, bijvoorbeeld met Profilio, een ja. filler. En in sommige gevallen, of nou, het is eigenlijk echt ook wel heel goed te doen, Dan kan je het ook met Plexar behandelen. Okay. Dus uh, er zijn best wel veel mogelijkheden eigenlijk. En botox zorgt ervoor dat het ontspant, waardoor het... Oké, en En filler is weer volume. Precies, en plexer maakt die huid echt strakker. Ja. En, uh, uh, maar uh, de botox werkt doordat de spier niet meer echt kan samentrekken. En dat zorgt ervoor dat die rimpeltjes eigenlijk weer ontspannen. Wat zou je bij mij doen? Ja, dat vind ik lastig. Want het <laughs> punt is als jij er aan stoort. Maar dat zou Botox doen. Botox kunnen. zou kunnen. Ja. Oké. Okay. Um, en welke resultaten, wat mag ik verwachten? Nou, nou ja, het resultaat dat spreekt voor zich. Maar... In principe is het zo dus dat het heel goed te behandelen is. Uh, je moet je wel realiseren dat uh, we gaan natuurlijk niet je hele gezicht helemaal verlammen. Ja, echt? Uh... Want het punt is, is, deze spier gaan wij niet behandelen waar je ook mee lacht. Dus dat kan zijn dus dat je toch een klein beetje toch wat rimpeltjes ziet, um, ja, maar het is echt beduidend frisser dat ja. het eruit ziet en je kan dat ook nog weer met dus de andere mogelijkheden nog ja, ja, combineren meer. eventueel. Ja. En wanneer moet ik dan terugkomen? We spreken al in de wanneer moet ik? Weet <lacht> <Ja. lacht> mij niet uit. Maar okay. hoe lang Hoi, blijft ondanks, het? Ja. Ja. Um, nou, in principe is het zo, dus dat je als je uh, als de behandeling wordt gedaan ja, uh, ja geef we gewoon een garantie van drie maanden geven we erop uh, maar afhankelijk van uh, ook met een filler kan het uh, ook wat langer zijn Het kan het gewoon een jaar zijn en trouwens met boto's ook maar uh, hangt er maar vanaf hangt er weer vanaf. wat we wat we doen ja oké okay, duidelijk ga ik ervoor de samenvatting ja, okay. ja. <laughs> Goed, heb je last van kraaienpootjes, net uh, zoals ik daar een beetje last van heb, dan kan je weer verschillende behandelingen doen. meest voorkomende is dan toch wel weer botox of filler, wat je kan gebruiken, maar eventueel de plexorbehandeling zou ook uh, helemaal prima zijn. En dan uh, ziet het er allemaal net iets frisser uit, hoor ik. Dus uh, ik denk dat ik ervoor ga. Oh, Oké. Okay.